Mijn naam is Irene Ogier, ik ben al 15 jaar ondernemer en heb al duizenden ondernemers geholpen met het maken van online trainingen en deze heel goed te verkopen. Hierdoor hebben zij heel veel vrijheid gekregen in hun business, net als ik. Ik ben hier op dit moment in, uh, in Mexico en ja, tegelijkertijd help ik honderden ondernemers met mijn kennis online. En hoe jij dat ook kunt, dat ga ik je leren in deze video. En misschien denk je nu, ja dat werkt echt niet voor mijn markt, maar van die